Hoi, mijn naam is Ronnie, personal trainer bij Fondal Gym. En dit is mijn buddy Francisca. En wij, wij gaan jou klaarstaan voor dit middmarsjes. Boom! Doe de gammasters. We gaan trouw lopen. We moeten 40 meter omhoog, dus we gaan werken aan je benen en je billen. Dat betekent één ding. squats. Laten we nu even makkelijk beginnen. De bureaustoeltest. op vanuit je bureaustoel. Als je nu weer gaat zitten, steek je billen naar achteruit. Zit je? Goed zo. Kan je nu weer opstaan zonder dat je naar voren leunt? Lukt het jou 3x15 zonder problemen? Dan kunnen we door naar de basic squat. Om dit goed uit te voeren moet je op het volgende letten. Plaats je voeten iets wijder dan schouderbreedte. Borst op, kijk naar voren en handen gaan naar voren terwijl je naar beneden gaat. Terwijl je naar beneden gaat, houd het gewicht op je hielen. Knijp je billen aan als je omhoog komt. Als je boven bent, zorg in ieder geval dat je knieën niet op slot zijn. En zo voorkom je dat je je knieën overbelast. En tenslotte altijd je rug recht houden. Volgende week staat er weer een nieuw trainingprogramma. Dus check de website, kun jij weer met ons meedoen.